Goedemiddag en welkom bij Handig. Ik heb vandaag weer een hartstikke leuk weetje voor jullie wat je op je telefoon kan doen. En waarvan ik persoonlijk denk dat heel veel van jullie er dit niet weten. Uh, Android in dit geval. Bij iPhone weet ik niet zeker of die deze functie uh, beschikt. Bij Android uh, is er een optie dat je met drie drukken op de knop een SOS bericht kan versturen naar drie contacten van je. Dat is hartstikke leuk want. Ga je naar instellingen toe. Zie je Bij je instellingen zie je privacy en veiligheid staan. Druk je erop en dan zie je hieronder SOS-bericht. Dat kan je aanvinken. En wat er dan gebeurt, stel je komt uh, in een situatie terecht waarin je dringend hulp nodig hebt, maar je hebt geen tijd om mensen te bellen of uh, een bericht te sturen. Dan moet je drie keer op het knopje aan de rechterkant drukken. En er wordt een automatisch bericht gestuurd uh, dat je hulp nodig hebt naar uh, één of meerdere personen uit je lijst. Wat je ook kan doen is een... Uh, een audiobericht sturen op wat foto's maken, maar dit is een hele goede manier, vind ik, van Android om uh, een SOS bericht te kunnen versturen naar jouw contacten. Dus, deel deze video, vertel het aan iedereen, want uh, ja, deze optie kan in potentie, kan het levens redden. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en ik zie jullie de volgende keer. Doei! Dat is handig!